de Verenigde Staten wil het ministerie van, uh, van Financiën gewoon honderden miljarden overmaken naar de Amerikaanse huishoudens. Helikoptergeld wordt het wel eens genoemd. En Boris Johnson zei vandaag dat hij de invoering van een basisinkomen overweegt. Goedenavond, Alexander de Roo, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen. Goedenavond. Is het uur uur gekomen? Nou, er is een enorme belangstelling voor dat basisinkomen en voor dat helikoptergeld. En het is, eigenlijk is het allebei uitgevonden door Milton Friedman al 50, 60 jaar geleden. En nu lijkt het te gaan gebeuren, ja. Ja, denkt u dat echt? Nou, in ieder geval dat tijdelijk basisinkomen. Ja. Hè? Dus ik hoorde 1000 tot 2000 dollar voor elke Amerikaan. Dat is toch wel een revolutie in Amerika. Ja, en heeft u er dan vertrouwen in dat, dat dan de overheid zeg maar wacht eens even, dit is eigenlijk gewoon een heel goed instrument. Nou, ook in ieder geval zal de bevolking zeggen dat het is een heel goed instrument is. En er zijn nog altijd politieke leiders die luisteren naar wat de bevolking wil. En je ziet ook in Nederland dat het debat wel doorgaat. Hè? Het d 60 congres heeft gezegd... Uh, uh, partij, top, jullie moeten serieus bezig. Sociaal-cultureel planbureau, laat eens kijken naar alle experimenten die gedaan zijn zitten ze op een rijtje de zachte kanten de harde kanten en ze hebben gezegd D60 uh, Congres jullie moeten ook naar het Centraal Planbureau gaan en een bepaalde variant door laten rekenen en uh, Thierry Baudet heeft ook toestemming gegeven om een bepaalde variant door te rekenen en dat is al gebeurd door het Centraal Planbureau en die uitkomsten zijn eigenlijk best positief. Nou, ik kan me Norbert Klein nog herinneren u weet wel, die afsplitser van ja. 50 plus die was ja. ook voor zijn basisinkomen en die ja. had het toen voor zijn verkiezingsprogramma laten doorrekenen en ik weet nog dat hij tegenover zat, helemaal zat hij te sippen, want het Centraal Planbureau was heel negatief over een basisinkomen. Hij, was, hij werd er een beetje depressief van. Nou ja, kijk, euh, toen zei de CPB ja, dat betekent 5% minder werkgelegenheid. Nu bij het voorstel van Forum zeggen ze al 3% minder werkgelegenheid, het neemt al af. Ik had vorig jaar een discussie met Wouter Koolmees. Ze hebben een rapport aangeboden wat het Nibet had doorgerekend. En Wouter zei, nou ja, mijn eigen partij is half-half moeilijk. Maar inmiddels is zijn eigen partij dus voor. En hij zei, nou ja, oké, okay, misschien zou het financieel wel kunnen. Maar er zijn te veel mensen, met name vrouwenpartners, die gaan stoppen met werken. Dan denk ik, ja, dan verdienen ze niet genoeg in de zorg. En dan moeten ze beter betaald worden. Dat is eigenlijk alleen maar positief. Maar dat is natuurlijk ook uh, werkloosheid is natuurlijk wel een angst bijna aantal partijen als je ziet hoeveel mensen in Nederland, maar ook natuurlijk in andere landen betrokken zijn bij ja, het verstrekken van uitkeringen. Het UWV, eh, ja. de, de sociale dienst, die, die mensen knikken u allemaal op straat? Nou dat zijn er enkele tienduizenden, dus dat valt wel mee op de oh. hele bevolking. Ja, ja maar nou, dus als we is, zo over, over coronazieken praten, dan uh, zijn er raar in Den Haag. Uh. Ja, maar het gaat niet om, het gaat er om. Die mensen kunnen wat anders doen. Dat is ook heel belangrijk. Hè. Er zijn heel veel mensen die zitten in een betaald werk, maar zijn eigenlijk helemaal niet tevreden met hun baan. Maar ja, ze durven niet te wisselen. Want ja, de hypotheek moet betaald worden, de huur moet betaald worden. En dan blijven ze maar voortzitten. En eigenlijk. Uh, kunnen ze ook heel goed wat anders doen. Hè? Je moet niet vergeten, de bevolking is steeds beter opgeleid. We hebben nu al 40% mensen die hbo of uh, universiteit hebben gedaan. Dus ze zijn eigenlijk overgekwalificeerd. Die zouden heel goed voor zichzelf kunnen gaan beginnen. Maar dan moeten ze wel een beetje steun hebben van zo'n basisinkomen. Ja, u, u schetst net een beeld hè, dat het draagvlak groeiende is in Nederland. Het teleurstellende was dat, ja, ik heb niet iedere minuut, iedereen minuut gehoord vandaag in het debat, maar ik heb het woord basisinkomen niet horen vallen. U wel? Nee, en Thierry Baudet durft het ook niet in zijn mond te nemen, maar dan noem je het wat anders. Uh, een algemene regeling of zo, of een uitkeerbare heffingskorting, daar wordt wel degelijk over gesproken in Den Haag. Want er, ze hebben ook gezegd, de toeslagenaffaire, we moeten af van al die toeslagen. Maar ja, de politieke partijen kunnen natuurlijk niet zeggen, ja, maar de mensen krijgen geen geld meer, we pakken jullie toeslagen af, maar de mensen krijgen geen geld. Dus er gaat wel een discussie ontstaan. Nou, dan moeten ze het misschien doen via een uitkeerbare heffingskorting. Dat is gewoon een ander woord voor basisinkomen. Ja, ja zo, zo, zo doet u dat. Ja, het scheelt natuurlijk een hele hoop uitvoeringskosten hè? Als, als, als al die uh, instanties, al die uitvoeringsinstanties kunnen, kunnen weggaan. Ja. Je zult het geloven of niet, maar de regering zegt... dat we 50 inkomensondersteunende maatregelen hebben in Nederland... die allemaal uitgevoerd en gecontroleerd moeten worden. Nou, daar zijn inderdaad heel veel mensen mee bezig. Dat is niet effectief. We hebben ook bijvoorbeeld de toeslagen. 15 tot 17 procent van de mensen heeft de recht op een toeslag... maar die vragen ze niet aan. Een baansinkomen is veel simpeler. En het grote voordeel is ook dat je dan als je werk hebt... zelfs een klein baantje houd je wat over... Ja. ja. Maar wat, wat vindt u nou voor Nederland een mooi basisinkomen, Noemen eens een bedrag. Nou, wij zeggen, mooi basisinkomen zou zeggen iedereen, elke volwassene 600 euro, en elk huishouden 600 euro. Dan begint dan alleenstaande met 1200, en met z'n twee heb je dan 1800. Dat hebben we in het Nieuwbord laten doorrekenen, en het Forum heeft iets vergelijkbaars doorgerekend, en dat kwam er redelijk uit. Ja, maar dat zijn er ook mensen zeggen, nou daar kunnen we wel van leven, dan hoeven we niet te werken. Dat is de angst he, bij heel veel tegenstanders. Dat is de angst, ja. Maar goed, er zijn dus al 16 proeven geweest wereldwijd. En daar blijkt uit dat de meeste mensen wel blijven werken. Sterker nog, er zijn mensen, een heleboel mensen die een uitkering hebben... die zullen dan een klein baantje nemen. Er zijn natuurlijk ook andere mensen die vijf dagen werken... die zeggen, nou dan gaan we vier dagen werken. Dan kan ik één dag voor mijn zieke moeder gaan zorgen. Dat is eigenlijk voor de maatschappij als geheel ook heel goed. Ja, en dan heb je geen mantelzorgbonus en dat soort dingen nodig... Ja, en dan, uh, ik denk dat er, er zijn een heleboel onverwachte voordelen uh, iets wat rechts zal aanspreken. Je krijgt veel meer uh, kleine ondernemers, want dat wordt dan interessant om te gaan ondernemen. Uh, dus uh, er zitten zowel dus voor links als voor rechts voordelen aan dat basisinkomen. Oké, okay, maar je ziet nu een kans, hè, dat coronavirus trekt over de, over, over de wereld, overheden grijpen in en, en komen met regelingen die lijken op zo'n basisinkomen. Hoe gaat u dit momentum pakken? Nou wat we doen, onze vereniging is uh, politiek neutraal, dus we hebben mensen die zijn lid van de VVD of van d 60 of van GroenLinks, de PvdA en daar zijn nu allemaal werkgroepen, soms uh, zijn er nog geen werkgroepen maar individuen, maar d 60 en de PvdA en GroenLinks hebben er allemaal werkgroepen, soms als officieel erkend zoals bij GroenLinks en uh, die zetten het in de partij op het programma en die uh, spreken natuurlijk ook met de programmacommissies die nu bezig zijn. Ja en, en denkt u dan dat het coronavirus ook een, een ...extra argument gaat worden in de discussies met die programmacommissies? Nou, op een moment dat overheden, zoals in Hongkong al gebeurd is... ...waar ze 7 miljoen mensen 1300 dollar hebben gegeven... ...ja, dan, dan gaat het taboe een beetje eraf. Want kijk, het kan wel en het levert economische groei op... ...zoals in Hongkong, voorspellen met 1%. En dan wordt het wat aanvaardbaarder... ...en gaat het politieke taboe een beetje af. Ja, bij hoeveel partijen gaat het lukken, denkt u? Dat we als die verkiezingsprogramma's komen... ...dat ik denk van... Uh, Bolsian Dori zegt, het is Alexander de roo gewoon gelukt... Nou, ik ben niet alleen natuurlijk. En nieuwe... nee, niet zo bescheiden doen. Ja. <laughs> nee, we zijn een vereniging en er zijn allemaal mensen in die partij actief. Ik doe het echt niet alleen. Nou, ik, ik heb goede hoop dat uh, GroenLinks en D 66 ja gaan zeggen. Nou je weet, GroenLinks en PvdA uh, gaan misschien een combi opbouwen. Nou, de combi wordt dan uh, de basisbaan voor Ascher en de basisinkomen. Dat zal hij dan ook moeten verdedigen als ze dat samen gaan doen. Nou, dan ben je al heel end. En ik ben interessant dat Forum er serieus mee aan de slag is. Dat vind ik ook interessant. Dat geeft ook wat druk. Dat aan de andere drukken. kant van ja, het precies. spectrum, hoewel een coalitie tussen Forum en die andere drie partijen niet echt heel erg voor de hand ligt. Nee, maar goed, we zullen misschien wel vier of vijf partijen nodig hebben. En uh, als de VVD druk van rechts voelt, gaan ze misschien wel overstag. En dan heet het dan. Dan geven ze nou een beetje een naampje, maar dat maakt niet zo wel uit. Uh, basisbonus, dat klinkt. Uh, basisbonus. We zijn allemaal ja. van burgerdividend of. Ja, uh, lekker er financieel meer van dividend in die kringen. Ja. maar het CDA lijkt me dan ook belangrijk om die mee te krijgen. Het CDA, nou we hebben dus een onderzoek laten doen door Inno Research en tot mijn verbazing zijn de CDA-kiezers helemaal niet zo negatief. Vier jaar geleden zijn nog 61% van de CDA-kiezers, nou dat is een slecht idee, nu nog maar 41%, maar 35% van de CDA-kiezers zegt dat is een goed idee, dus al bijna half half. Nou. We gaan het meemaken of het helikoptergeld van deze eh, coronacrisis eh, ja, toch de aanzet gaat vormen tot eh, het basisinkomen. Alexander de Roo, voorzitter van de vereniging Basisinkomen, dank u wel. Graag gedaan.